Zo, goedemorgen lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen, het is weer de zondagmorgenpraat. Kijk Kijk en weer bij de Gassense Molen. Lekker zonnetje, heerlijk. Lekker temperatuurtje. weer vroeg begonnen. Straks weer een competitiewedstrijd in Halsteren met Juliana. Gisteren onze eerste beekwedstrijd gehad met de MO17 van EGS20 graven een club of een uh, samenwerkende club met de andere drie voetbalclubs die er waren en graven. Maar nu één club zijn geworden. Nice, gisteravond hebben ze een uh, oefenwedst of een gespeeld tegen SES uh, -E Langeboom. Lekker lokaal. Uh, de Derde klasse, tegen de vierde klasse. Helaas Langeboom, 5-2 verloren. Uh, Wedstrijd heb ik niet gezien. We moesten allemaal met de in- en uh, uh, Weet ik het allemaal voor een geen. Klein... Omdat er daarna ook nog een feestje was. Uh, omdat het dan zeg maar uh, toegestaan is voor 750 mensen. Moet je dat dan hebben laten zien? Zo'n uh, corona -bewijs of uh, weet ik dat. Nou, dat heb ik niet. Ik ben niet getest. Uh, ik heb het ook niet gehad, naar mijn mening. Of misschien wel gehad. Niet dat ik het weet. Uh, dus ja, en ik. Uh, ik had eerlijk gezegd, ik ga niet vaccineren. Ik kan er nog maar te veel uh, onduidelijkheden in zitten. En dan zeggen ze, van, ja, maar doe het maar voor een ander. Nee, ik doe het niet voor een ander. Ik moet er zelf achter staan. Wat ik in mijn lichaam naar spuiten. En ja, al dat uh, gedoe met uh, mensen die zeggen van ja, maar als je op vakantie gaat, daar en daar moet je ook een prik halen. Ja, daar kies ik zelf voor. Daar kies ik zelf voor om daarheen te gaan. Uh, nu wordt het je bijna opgelegd. Door allerlei uh, restricties, uh, paspoorten die ze willen gaan invoeren. Noem maar op. Daar ben ik niet zo van. vind ik jammer. Er zijn nog heel veel mensen die hetzelfde denken, zoals ik. Maar de rest, uh, ja, ik weet dat maar niet. Maar goed, ik ga er niet te veel uh, woorden over maken. Ik ga gewoon mijn zondagpraatje doen. Daar ben ik trouwens al mee gestart. Dus eventjes in de houder klemmen, want ja ik mag met de telefoon natuurlijk niet uitrijden. Maar ik wil wel iets vertellen aan jullie, dat wil ik dus wel. Ha. Ik zal even... Oh, hoe doet het Wacht even, ik ga even hoppakee. zo nu. oké Zo, wat terugleunen niet nat. En dan gaan we weer op huis aan, lekker douchen. En dan, gaan we straks naar... oh. en dan gaan we straks naar Halsteren. Eindje rijden met de bus. Rond half tien gaan we verzamelen. Broodje eten. Een soepje doen. Inpakken in de bus. En naar Halsteren. Ongeveer uh, anderhalf uur met de bus geloof ik. En uh, ja, we moeten kijken hoe dat we daar gaan doen. Vorig weekend was het niet zo heel erg best. Uh, nou ja, wij waren wel uh, goed maar verloren met een omdat uh, zij de kans wel maken en wij maken ze juist niet. En ja, dan kregen ze een uh, kruidverdiaanse uh, uitspraak als je tegenstander een doelpuntje meemaakt. maakt als je zelf een doelpuntje meer maakt, heb je de partij gewonnen. Ja, dat stimmt daar is gar niets aan gelogen. Het is zoals het is. Jammer. Maar helaas. Vandaag, halsten, nogmaals, wordt een lastige halster. Het is Over het algemeen best wel altijd een hele goede ploeg. Een solide ploeg. Er zit ook, er zit ook wat geld. Dus die, die, die kunnen iets meer met bepaalde spelers. Dus als club kun je, kun je natuurlijk een bepaalde standaard gaan aanhouden. Uh, Juliane is zo'n club, die weegt daar gewoon niet vanaf. Je komt dan graag voetballen met alle voorwaarden die er zijn. Uh, of niet. Uh, daar kun je lang en breed over gaan, uh, gaan praten. Maar een uh, beetje ja, standvastheid van, uh, van de club is ook belangrijk. Als je in sommige gevallen laat meegaan door, uh, door maar spelers heel veel te gaan betalen. Ja, op een gegeven moment blijft het niks met een potje over wel bestaansrecht hebben. ook financieel gezien maar goed ah. nog twee weken nog twee weken dan hebben we uiteindelijk de vloer in onze woonkamer yes dat deze wel goed is. Dan kunnen we kunnen ook meteen een afspraak maken, want we waren inmiddels al gebeld dat onze bank er is. Alleen ik heb een vriendelijke vraag gesteld: Mogen we die bank pas laten leveren na 27 september? Want dan is onze vloer klaar. Ja, maar nou ja, het was bedoeld bedoeling dat die in de vakantie klaar zou zijn. Dan had de bank nu al gewoon kunnen komen. Dat was niet. Nou goed, uh, zover ik begrepen heb, doen ze er niet zo heel erg moeilijk over. Dus dat vind ik wel wat prettig. En dan, uh, hopelijk dat ze me inderdaad gewoon uh, dat wel, naar de 27 komen brengen. Niet dat ze me in de, tussen gaan terugsturen, want dat uh, is een overbodige bank. Dat is alweer eentje. Maar. Bah, bah, bah, bah, bah, bah. Maar goed. En dan hoop ik dat we, kort daarna, de rest van de meubels krijgen. Jippie jippie Dan is de woonkamer eindelijk klaar. Alles erin, houden we eruit, nu weer erin. Dan kan ik uiteindelijk de tv aan de muurbeugel hangen. Hier staat nu op het kastje, die staat eigenlijk net iets te laag. Dat staat netjes te laag. En het uh, nieuwe kastje is wel wat hoger. Uh, ik denk ongeveer een centimeter of vijf hoog. Dus ja, daar, daar, daar is het ook niet. Uh, ik ga, die, ik ga die, de, de televisie gaat wat hoger hangen. Ook met, uh, met, met Buddy heeft dat uh, te maken. Dan uh, loopt hij niet iedere keer voor het beeld. Hij loopt nou regelmatig voor het beeld langs. Maar goed. Zo, nou, we zijn weer thuis. Zondagmorgen praat je het weer op. Zoals ik al zeg, dan ga ik even lekker douchen. En dan uh, ga ik weer gaan jullie aan. Dan gaan we weer een, een potje voetballen. En dan hopen we dat we daar uh, van de winst terugkomen. Oh, overigens, uh, met, uh, met mijn afvallen gaat op dit moment uh, een beetje stabiel. Er moet nog wat af. Uh, ik blijf nu een beetje schommelen tussen de uh, 97 96, daar blijf ik een beetje schommelen nu. Uh, heeft ook mee te maken dat er bepaalde dingen zijn uh, waar ik me even een beetje laat gaan. Zoals ik al zei, ik wil ook niet, niet te streng en te strikt gaan worden. Dat ik niks meer mag. Um, ja, soms dan loopt het even anders dan, uh, dan gepland. Ja, dan pak ik het even anders uit. Maar goed, dat geeft niet. Uh, ik ga er een beetje aan merken. Natuurlijk zijn we begonnen te werken. Dus, met eten in de gaten houden, dan komt het wel weer goed. Uiteindelijk heb ik toch de zin gezet om richting die 93, 92 te gaan. En dan uh, moet het uh, goed zijn. Dus, uh... Nou, ik zou zeggen in ieder geval uh, fijne zondag. Allemaal nog. Ah ja, natuurlijk uh, als dit op online komt. Want ik zat nu natuurlijk niet meteen online. Dat is vanavond pas. Uh, maar goed. Daarentegen dan. Uh, uh, ik zeg uh, fijne week. En dan zie ik jullie uh, volgende week weer bij de zondagmorgenpraat. Even een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Ons kanaal. Van Fabienne. Alleen met de zondagmorgen praat. Ja, zit ze er niet altijd bij. Of eigenlijk bijna nooit. Ik wil ze wel weer een keer gaan meetrekken. dat ze weer mee gaat hardlopen. Want dat is ook goed voor haar. Nu doet ze helemaal niks. Ze is een beetje gestopt met voetballen. Half-half. Dus, uh... Maar goed, dat komt wel. Uh, nogmaals, zou zeggen. Tot de volgende keer. Volgende week. Zondagmorgen praat. Ik zeg. Tjoe. Nope.